Je ziet het tegenwoordig steeds vaker, mensen die hun tuin helemaal vol stoppen met tegels. En gelijk geef ik ze, want lekker makkelijk toch? Maar wat veel mensen niet weten is dat er ook een aantal nadelen aan zitten. Daarom is operatie Steenbreek in het leven geroepen om tuinen te vergroenen. En ik ben vandaag in Ede om de handjes eens lekker uit de mouwen te steken en een tuin is een goede steenbreek te geven. Dus dit is het ontwerp Ja. ja. en dat komt van jullie hand. Ja. Van hoe is ja. dat gegaan? We zochten een de tuin om als voorbeeld tuin voor andere bewoners dus van Ede te gelden. Nou, dat was dé Versteen de versteende tuin <lacht> die we zochten. En dan komt er een mensenlijstje van wat vinden jullie belangrijk in de tuin en wat vindt steenbreek belangrijk? Ja, de items wat van jullie. vinden groen vooral heel belangrijk. Wij vinden het belangrijkste. <lacht> uh, de thema's is dat er water in je tuin blijft, niet op ja. de openbare rioolkant en biodiversiteit, dus dat er diertjes en vlindertjes en vogeltjes de tuin gaat leven zeggen. Maar. Ja, ja, ja. Zo, jij moet grijs zijn. Ja. Wat komt hier uiteindelijk? Hier komt de platen en ja. daar bovenop komt Gint zeg maar. Oké. Okay. Dus dan is de bedoeling dat de auto er komt te staan. Uh -huh. Of eventueel heeft wel een bankje of iets. Maar voor nu, deze tegels moeten weg? Ja, dat klopt. Voel ik hem al aankomen? Ik moet gaan helpen zeker. Dat mag, ja. ja. Oké. Okay. Nu ligt er alleen nog maar zand. Volgens mij is het de hoogste tijd om, uh, om die planten erin te gaan gooien. Zullen we dat eens gaan doen? Ja. Waar moet je nou op letten, Rob, als je zo'n tuin gaat beginnen? Nou, we zijn nu die bodembedekkers aan het uh, uitzetten. Yeah. Zet je ze op de plek neer en dan uh, een beetje uh, waar je het uh, gaatje moet graven. Maakt het nou ook nog uit? Uh, of je tuin op de zon of de kan ligt, dat soort dingen? Zeker, ze maken het uit. Je hebt schaduwrijke planten en planten die houden van de zon. En als de plantjes er eenmaal in kunnen, wat zijn dan nog dingen waar je op moet letten? Over het water geven natuurlijk en of ze nog genoeg voeding krijgen. Ja, want hoe zorg je daar dan voor? Dat kan je doen door organische mest. Ja, dat is een ander woord voor, voor, voor stront. Ja, inderdaad. Oh, lekker. Daar ligt hij dan. Ja. Jullie nieuwe tuin. Ja, daar zijn we heel blij mee. Zijn ja. de insecten er al? Ja, ik zag al ja. een vliegen, ja. ja. Ja. Een beetje cliché, maar ik ga het toch vragen: als jullie hem een cijfer moeten geven, een tien. Ja. Ja. Een tien? Zo, bewoners blij. Ik heb hartstikke veel geleerd. Waar je natuurlijk nog wel even op moet letten is dat als de tuin er eenmaal ligt, dat je hem af en toe even besproeit, even bemest, onkruid weghaalt. Conclusie, een groene tuin is goed voor het milieu, goed voor je conditie. Operatie Steenbreek is een succes.